Nou, ik heb me toch laten verleiden van ja, we moeten toch iets meer doen met podcast. En toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Maar achteraf gezien was de, had je gewoon de magische vraag moeten stellen vanuit marketing. Wat is het doel? Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas. En welkom bij de Hello Masters podcast. Samen met Frank Watching maken we deze podcast. Ben je benieuwd naar andere movers en shakers in marketing? Abonneer je dan op Hello Masters. Elke twee weken een nieuwe podcast via iTunes en Spotify. Hallo, dit is wederom een nieuwe Hello Masters. En vandaag gaan wij weer in de B2B software business duiken met een heel bijzonder bedrijf. Een award-winning bedrijf, uh, Avas. Wellicht ken je ze, een bekende sponsor van uh, Avas Live en natuurlijk ook van de voetbalclub AZ. Uh, en de, de tagline van Avas is inspireert, beter ondernemen. Um, vandaag uh, hebben wij het genoegen om met de marketingdirecteur uh, en ook communicatie van AFAS, uh, Martijn, um, beter te leren kennen. Uh, hij is al 15 jaar uh, werkzaam in allerlei verschillende marketingrollen, uh, waarvan een groot deel van zijn carrière bij AFAS. Dus welkom bij Hello Masters Martijn. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Nou, eigenlijk ben ik hier gewoon in ons eigen kantoor, hè? dus dat is ook weer heel bijzonder. Ja, ja, absoluut. Ja, want jullie waren een tijdje echt uh, volledig uh, working from home. Maar nu, slowly but surely, gaan jullie weer uh, op kantoor zitten, toch? Ja. Ja. ja, we volgen echt de richtlijnen en we kunnen prima thuis werken. Uh, natuurlijk ook wel, zeker toen het begon, heel erg wennen. van ja, hoe implementeer je software en hoe verkoop je software op afstand? En ook al je evenementen gingen natuurlijk heel anders. Ja. Maar we hebben heel veel geleerd vorig jaar. Ja. En gelukkig gaan we nu weer een beetje open. En hebben wij denk ik zoals de rest van werkend Nederland het idee dat na de zomervakantie het hopelijk weer ja, enigszins normaal wordt. Ja, absoluut. Nou, als we zien hoe het nu snel gaat met vaccineren, denk ik dat we goede hoop uh, daarop hebben. Ja, en ik ben ook heel benieuwd uh, om, om even wat dieper te duiken in jullie marketing. Uh, omdat die natuurlijk heel erg te maken heeft met mensen bij elkaar brengen, events, een gevoel, een goed gevoel, inspiratie. Um, en uh, ja, als je daar toch dan uh, een, een stapje terug moet doen, omdat het moeilijk is om bij elkaar te brengen, ben ik heel benieuwd hoe jullie hier uh, vorig jaar uh, doorstaan zijn en het begin van dit jaar. Um, hey, jullie zijn uh, recent uitgeroepen tot de beste werkgever van Nederland. Uh, van harte gefeliciteerd. Um, Dank jaar hebben jullie ook de Internal Branding uh, Company of the Year Award gewonnen. Um, dus jullie zijn, uh, nou ja, ik denk ik qua organisatie heel bijzonder bezig, hè? Um, kun je iets vertellen over hoe lang jij zelf al bij Avos werkt en waarom je er jaar op jaar toch voor kiest om daar uh, te blijven? Wat is voor jou de magic sauce bij uh, bij Avos? Ja, nou ja volgend, volgende maand werk ik precies uh, 15 jaar bij Avos. Okay. En als ik dan terugkijk van wat is er een hoop gebeurd, dan denk ik af en toe wel eens van ja, weet je, het is toch echt een bijzonder bedrijf om mee te mogen leren en te ontwikkelen. En ik heb denk ik het geluk gehad dat mijn ontwikkeling en ja, de ruimte bij AFAS, met nieuwe afdelingen, met nieuwe functies, dat dat, uh, dat, dat gelijk liep. Ja. Uh, ik, ik spreek natuurlijk wel eens met studiegenoten die zeggen... 15 jaar, wat doe je daar nog als je keer naar een ander bedrijf? Maar ja als je bij een bedrijf werkt waar verandering eigenlijk de constante is... en als we elke dag een beetje veranderen, dan verander je in een jaar heel veel. Ja. En na drie jaar werk je eigenlijk bij een heel nieuw bedrijf, bij een nieuwe organisatie. Uh, en als die cultuur heel erg aansprekend is en je mag daar een rol in spelen... Ja, waarom zou je dan bij een andere organisatie moeten werken? Ja. Uh, ik ben van mezelf best wel snel verveeld, maar ja, dat is bij AFAS helemaal geen reden om op zoek te gaan naar iets anders, aangezien je die verveling elke keer kan omzetten in een stuk innovatie, verandering, andere mensen meekrijgen. Nou ja, zo groei je door, zo rol je door en dan kijk je achter je en dan ben je er al 15 jaar mee bezig en dat is, ja, dat is gewoon een mooi gevoel. Ja. En uh, er is nog, ja, er gaat geen dag voorbij dat ik niet met energie wakker word en mooie dingen wil doen, samenwerken met toffe mensen... Uh, en, en klanten blij uh, te maken, uh, uiteraard allemaal met onze software. Maar dat is gewoon iets wat eigenlijk gewoon continu een rol speelt in je leven. En nooit, nooit een dag gehad om iets anders te zoeken of om omheen te kijken. Maar dat komt ook wel omdat, ja, wat je ook zegt bij introductie, hè, wij, wij ontvangen natuurlijk heel veel mensen. Uh, we zijn echt een bedrijf wat, wat doet aan verbinden van doelgroepen en personen. Ja. Waardoor je ook elke keer het idee hebt dat je dat met z'n allen ja. doet. En ook weer leert van het rechtstreekse contact dat we hebben met onze klanten en medewerkers. Ja, ja want hoe doe je dat in, in relatie tot je klant? Hè? Want natuurlijk, als marketeer zijn je klanten super belangrijk. Uh, je kan natuurlijk heel veel feedback uh, continu krijgen via de digitale kanalen. Maar natuurlijk persoonlijk in contact zijn met je klanten is ook heel belangrijk. Nu hebben jullie ontzettend veel klanten. Um, hoe doen jullie dat? Ja, organisaties in Nederland werken met onze software. En uh, nou ja, 2,7 miljoen mensen krijgen elke maand hun salaris via ons pakket. Nou, dat, dat zijn natuurlijk best indrukwekkende aantallen. Ja. ja, wij zijn wel echt georganiseerd rondom live evenementen. We hebben vorig jaar ook wel gezien dat op het moment dat je de leukigheid afhaalt, het bakje koffie drinken of een bitterballetje en een biertje na afloop van een klantendag of een ander evenement. Ja, dus de technische kant van een evenement kan je best wel goed online doen. En daar hebben we echt wel hele mooie grote stappen in gemaakt. Eerlijk gezegd waren we ook best wel een beetje lui. Omdat we elke keer zeiden we gooien de poorten open. en halen mensen naar Leusden toe en dan is het ja. ook goed. Dus we hebben onszelf ook wel weer uitgedaagd dat het ook op een andere manier kan. Ik denk dat dat een van de grote winnaars is van toch wel die hele vervelende tijd die achter ons zit. Dat we nu noodgedwongen externe impulsen hadden om ook echt te veranderen. Ja te moeten veranderen. En nou ja, bij ons was dat het meest merkbaar bij softwareverkoop en softwareimplementaties. Maar ook de evenementen. Ja, je hoort natuurlijk heel veel over hybride evenementen. Ja. Ook wij daar gaan, gaan daar naartoe. Nou, toevallig As We Speak hebben we vandaag onze klantendag gehad. De avonds ja. Open. Dat was normaal in Leusden of in uh, avonds Live. En uh, vandaag hebben we 5000 gasten ontvangen op een digitaal platform. Nou, waarin je toch ook wel weer ziet dat je met de chat en de een-op-een -een contacten heel veel lijntjes kunt uitwerken naar de mensen om je heen. Maar eigenlijk moet je ook wel zeggen dat het uh, in het niet valt met echt contact. En dat is ook wel echt iets wat ja. we missen. Maar technisch konden we best goed ons werk doen. Marketingboodschap uitdragen. We hadden voldoende instrumenten om ons ja. werk te kunnen doen. Het was alleen wel wat minder leuk en wat, wat minder ja, spannend. Is het, is het, zijn of, echt zeg ja. maar die in-person uh, events, zijn dat echt je favoriete? Uh, marketingkanaal? Ja, zeker. Ja. Ja. Okay. Ja, ja. Live ontmoetingen, ik denk dat er niks waardevoller is dan dat. En uh, ik denk ook dat het handig is dat wij een, een niet sexy product verkopen... wat totaal niks zeggend is. Hè. Het draait ergens in de cloud, je betaalt er geld voor... maar je kan het niet ruiken, proeven, ja. aanraken, zien. Dus live verbinding brengen met je klant, met je, met je gebruikers van de software... is altijd al heel erg ja. belangrijk geweest. Ja. He, omdat als het product het niet heeft, moet je het in andere middelen zoeken. Uh, dus wij zijn daar altijd door geïnspireerd geweest. Uh, hebben dat altijd heel belangrijk gevonden, zowel in Leuzen als bij onze sponsorschappen. Nou ja, je ziet ook wel dat, uh, dat je nou ja, dat je nu anderhalf jaar zonder hebt kunnen doen. Maar dat het toch wel weer goed smaakt als je wel weer mensen in je kantoor ziet rondlopen waar je spontaan even een ja, praatje mee hebt. Want nou, wat je vaak wel ziet met events, het is dus, uh, natuurlijk een mooie klantenbinding tool. Uh, hey, word of mouth, good feeling. Natuurlijk willen jullie graag dat je klanten natuurlijk op lange termijn gewoon je software blijven gebruiken. Um, maar als je ook wil acquireren voor nieuwe klanten, dan is natuurlijk performance gedreven marketing natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Ik heb bijvoorbeeld ook een podcast met uh, uh, Exact. Hè. Dit is niet helemaal vergelijkbaar met jullie, maar ook een heel groot B2B, Nederlands B2B uh, softwarebedrijf, maar nou iets meer voor accountants. Um, en um, ja, die deden ook altijd heel veel sponsorships hè, met uh, Max Verstappen bijvoorbeeld en ook Exact Live. Uh, ook grote events, maar die zijn ook wel de koers ingevaren om echt dat performance marketing uh, heel sterk te ontwikkelen. Hoe, hoe, hoe zie jij zeg maar, die mix van uh, nou ja, die aantal verschillende dingen die je moet doen vanaf uh, awareness uh, all the way down to uh, consideration, uh, maar ook een stukje ja. Nou ja, performance marketing wat, uh, wat in de mix past? Nou ja, weet je, wij praten daar gewoon wat minder over. Hè? Want heel vaak krijgen we de vragen van... jullie hebben opvallende sponsorships en je hebt een nieuw pand gebouwd... en je gaat Cruyff the Musical doen, vertel ja. daar eens over. Maar onder water, dat is gewoon echt die letterlijke ijsberg die er is. Hè? Dus online, SEO, alles wat te maken heeft met je funnels... met je performance, met content marketing. Dat is natuurlijk iets waar we ook elke dag mee bezig zijn. En nou ja, daar kunnen we ook een hele podcast mee vullen. Maar dat is vaak niet het meest spectaculair ja. om over te praten... Als je het hè, richting AFAS krijgt. Ik krijg acht van de tien keer krijg ik de vraag. Vertel eens wat meer over AFAS Live of over AZ. Wat betekent dat voor je merk? Het is wel leuk dat wij in september 2018 hebben we een test gedaan. Hebben we eigenlijk alle betaalde advertenties uitgezet. En gewoon eens gekeken. Hoe sterk is het merk AFAS nou op internet? En wat betekent dat voor onze funnels en de leads? Nou ja, daar hebben we heel veel uit geleerd. Je zag een aantal dingen die kakten gelijk weg. Hè? Dus wij hadden... Landing pages hadden we heel erg betaald in Google om vindbaar en zoekbaar te laten zijn. Terwijl op het moment dat er geen betaling of geen advertentie op zat, zakte het helemaal weg. Toen dachten we, waarom doen we dat eigenlijk? Want die pagina is dus ja. helemaal niet zo goed. Als die goed zou zijn, zou die wel bovenaan komen te staan. Dus of we stoppen ermee of we maken de beste pagina. Dus ik vind ook als marketeer, je grootste eigenschap is nieuwsgierigheid. En je moet af en toe ook je business ja. een beetje pijn doen. Om ervoor te zorgen van zijn we nog scherp genoeg, hebben we het mes nog in de bek en doen we ja. de goede dingen nog wel. Nou ja, en dat betekent ook in, in zo'n coronajaar dat je ook achter een aantal dingen komt van ja, misschien heeft het altijd heel veel waarde gehad, maar ja. overschatten we dat? Maar ja, weet je wat je zegt hè? over de opbouw van de funnel en performance marketing? Ja, dat, mm -hmm. we kunnen er niet zonder. Alleen wij zeggen wel, het is in goede balans met de echte dingen in het leven. He, dus, dus online en offline versmelten eigenlijk meer. En ik vind dat zelf ook heel belangrijk dat jij als prospect in de buying of the customer journey eigenlijk een hele goede uniforme ervaring krijgt met het merk AFAS, met het ja. product, met de mensen. En, en dat je er niet later achter komt dat die identiteit en die cultuur van AFAS eigenlijk niet klopt met wat ja. je aan de voorkant hebt ontdekt. Maar het moet eigenlijk natuurlijk een naadloze samensmelting zijn van je online ervaring en je offline ervaring. Nou ja, met evenementen. En met activiteiten is dat heel mooi uh, uit te ja. voeren. En jullie vlogen ook uh, Barack Obama uh, in een keer voor een event. Hè? Dat is natuurlijk een enorme ludieke actie. Uh, wel iets anders in mijn optiek ja. dan, dan, dan Avas Light of het sponsoren van AZ. Uh, wat was zeg maar de gedachte hierachter? Nou ja, in alle bescheidenheid, dat doe je natuurlijk niet alleen. Daar hebben wij uh, samengewerkt met uh, Denkproducties, Hans Jansen. Echt een fantastische uh, partner om daarmee samen te werken. En ook heel mooi ja. dat het in Avas Live komt. Avos, Live was natuurlijk echt de voormalige Heineken Musical... waar heel veel muziek, feesten gegeven worden, ja. evenementen, concerten. En wij dachten al bij de start van de activatie daarvan in 2017... van hé, hey, er zit gewoon meer in. Hier moeten we mm. ook een zakelijk event gaan maken. Nou, je kunt je ook voorstellen dat allerlei bedrijven een productpresentatie... niet doen in een locatie wat vernoemd is naar een biermerk. Maar Avos was natuurlijk wat, mm -hmm. uh, wat meer geschikt daarvoor. Maar ja, ik vond het gewoon echt een eer en geweldig om het, ja, het merk... Barack Obama te kunnen koppelen aan AFAS, maar ook die dag gewoon 350 high-end profile uh, of high-profile ja. prospects in de zaal te hebben van mensen die, als wij die zouden uitnodigen voor AZ of een rondleiding bij ja. AFAS, echt niet komen. Maar dit was echt nou precies wat je net zei, een lead genererend middel om de mensen binnen te krijgen. Nou, dan heb ik het echt wel over de CEO's en de raad van bestuurs van echt multinationals. De bedrijven waar wij ook voor werken, die we ook prachtig kunnen automatiseren... maar die niet zo snel naar Leusden komen gereden om met ons eens van gedachten te wisselen. Nou ja, die hadden ja. wij daar allemaal in de zaal zitten. En daar komen tot op de dag van de, vandaag prachtige orders uit. Dus ja, heel goed voor je naamsbekendheid, ja. ook wel goed voor je imago... En aan de andere kant ook echt wel een lead-genererend uh, evenement waar we een ja, ROI op goed. zouden kunnen maken. Heb je al een tipje van de sluier wat, ja. wat, je, wat je de rest van het jaar nog zou kunnen doen uh, met events? Want uh, ja, jullie zijn er echt een master in en die hebben natuurlijk een jaar uh, een beetje op slot gezeten. Heb je in dat jaar ook weer nieuwe ideeën um, um, ja, ontwikkeld waarvan je zegt, daar kan ik alvast een, een of ander uh, over delen? Nou, zeker. Ja, Kijk, wij gaan natuurlijk weer opstarten in Avonds Live. In het Avers Circus Theater bij AZ. Hè. Dus het van nul naar iets brengen is wel denk ik heel impactvol. Zeker voor onze mensen die dan weer naartoe moeten gaan. Uh, 25 september hier in Leusden uh, is de wereldpremière van 14e musical. De musical over Johan Kruijf. Nou, dat is nog nooit gedaan. Dat boort ook weer een nieuwe doelgroep aan. En natuurlijk, dat zal je niet vreemd in de oren klinken, gaan we die ook liedgenererend inzetten. Hè. Dus wij gaan groepen ondernemers naar Leusden halen. Bedrijven, organisaties, om te praten over software, automatisering, digitalisering. Maar ook thema's in facility management, security. En smiddags krijgen ze dan een sessie hier. S'avonds gaan ze lekker lunchen en ja. daarna met ons naar de musical. Dus ook daar gaan we het nuttige ja. en het aangename weer verenigen. En wij zien die evenementen ook echt wel letterlijk als een diner. Met een voorgerecht, namelijk welke content gaan we aan de doelgroep mm -hmm. geven om ze te binden aan ons. Ze dan uit te nodigen voor die rondleiding en een lekker hapje eten. En de musical. En dan het nagerecht is natuurlijk de opvolging. Hè? Want dan heb je die mooie contacten. Hoe ga je ja. ervoor zorgen dat je die gaat nurturen? En dat je ervoor gaat zorgen dat daar op termijn... Ja, gewoon hele ja. mooie nieuwe klanten uitkomen. Dus wij vinden ook wel... De, de, het gaat heel vaak om de spiegeltjes en kraaltjes van het evenement. Maar de voorbereiding en de follow-up ja. zijn minimaal net zo belangrijk. En zeker die follow-up. Want ja, je kan heel veel mensen bij elkaar zitten in een prachtige ruimte... Maar als je de dag erna geen belletje doet van, joh, kunnen we ook een keer praten over die software? En natuurlijk doe je dat niet hè, het moment erna, maar je moet daar wel een, een proces ja. voor hebben en dat in de smiezen houden. En, en dat je daar echt structureel mee bezig bent, dat je dat in je processen hebt geborgd. Ja. Ja, anders gooi je gewoon heel veel geld weg. Dus dat is wel iets waar wij continu op focussen. Van een goed evenement heeft een voorgerecht en een nagerecht. Het is pas succesvol als je alle drie uh, samenvoegt in een mooi diner. En, en, en in die vijftien jaar dat je op Aval zit, hè, wat zijn een beetje je learnings geweest? Of wellicht je fuck-ups Van dingen die je hebt geprobeerd en die uiteindelijk niet zo succesvol zijn gegaan als die andere dingen die je net noemde. Ik heb het geluk gehad dat ik de eerste drie jaar consultant ben geweest. Dus ik ben echt bij klanten geweest en ik heb het product mogen inrichten. Ik had wel marketing gestudeerd en ben later ja, ben ik naar marketing gegaan. Maar die eerste drie jaar zijn gewoon fantastisch geweest om echt een binding te houden met waar het om gaat. Namelijk... Hele goede software maken en zorgen dat klanten daar heel veel plezier van hebben. Want dat is de basis van onze organisatie. En we doen heel veel gekke leuke dingen eromheen. We sponsoren heel veel, we staan actief, we doen veel met onze cultuur. We hebben de prachtige Avas Foundation. Alles maakt Avas samen. Maar het valt of staat bij tevreden klanten die je product gewoon op een hele goede manier gebruiken. Want ja, dan blijven ze klant en als ze klant blijven, dan heb je ook weer het feit dat je daar een verdienmodel hebt en ambassadeurs die je bij je klanten kleeft. En ja, die eerste drie jaar zijn voor mij gewoon heel belangrijk geweest om elke keer dat gevoel te hebben en houden. Daar gaat het om. en Je kan als marketeer heel erg gaan geloven in je eigen geluk met je te gekke campagnes en allemaal mooie cijfertjes in een dashboard staan van hey, marketing gaat goed, alle KPIs staan op groen. Maar ja, uiteindelijk gaat het er wel om. Hebben we klanten, houden we die klanten en zijn ze gelukkig met ons? En ja, ik probeer dat ook elke dag met, me, met mijn team daar de focus op te leggen. Nou ja, tweede belangrijke learning is het team. Je doet het niet alleen. En ik vind, ja, dat is een mooie ontwikkeling die ik zelf heb mogen maken. Van, uh, van ja, medewerker tot manager tot nu directeur. Ja, dat je echt daar heel veel in leert om dingen los te laten. Mensen zelf eigen verantwoordelijkheid te geven. Maar ze ook in de wind te zetten van, joh... He, jij vindt dit belangrijk, ga het zelf maar eens organiseren. Ik ben er voor je als het misgaat. En als het goed gaat, sta ik achter je. Nou ja, daar heb ik zelf als mens wel best lang over moeten doen. Omdat ik zelfmarketing ook heel erg leuk vind. He. Doe het liever zelf of deed het liever zelf. En dat leren loslaten, ja, daar, heb ik, daar heb ik heel lang over gedaan. Uh, een stukje uit eigenzinnigheid en eigenwijsheid. Maar ook een stukje uit van ja, uh, gewoon leren vertrouwen te hebben in een ander. En, uh, ja, en nu staat er een prachtig team. En dat heb ik vorig jaar ervaren met de, met de start van corona, dat we allemaal thuis gingen zitten. Hoe vloeiend zij eigenlijk doorgingen ja, met tof, hun zeg. werk, daar stond ik echt van te kijken. Ja, ja, en ik herken ook wel wat je zegt om het los te laten vanuit, uh, vanuit de inhoud. Um, dat is uh, ja, natuurlijk ook eigen. Ik merkte ook wel de laatste, een, een paar maanden geleden een podcast met de CMO van bol.com. En ze zei eigenlijk precies hetzelfde, ze dus leiden een heel groot marketingteam. En zei ja, het is natuurlijk de neiging heb je toch om creatief mee te denken, om op de inhoud te sparren. Maar je moet uh, ja, je toch een beetje op je lip bijten af en toe, om, uh, om toch te zorgen dat je, dat je dat niet gaat doen. Maar dat is best lastig. Um, ja, dan... ja. Nou ja, je moet heel erg leren om op het juiste moment de goede ja. vragen te stellen en voor de rest ook leren ja. loslaten. En ja, dat, nogmaals, het is aan de ene kant een stukje dat je zelf enthousiast bent over je vakgebied. en Je leest dingen, je leert dingen. En je hebt in het verleden natuurlijk ook zelf dingen ja. toegepast. En is de andere kant heel goed om kritiek te organiseren, omdat jij als persoon ook niet ja, alle kennis in huis hebt. Ja. En, uh, hey, ja. Jouw team uh, is, is 25 uh, uh, ja, mensen groot, uh, waarvan 10 in marketing en uh, 15 in het commerciële team, toch? Ja, klopt. ja. En wat ik interessant vind, uh, wat je deelde in ons voorgesprek, is dat je uh, nou, marketing en sales heel erg close bij elkaar hebt neergezet. En uh, jullie leveren eigenlijk vanuit nou ja, jouw team kant en klare uh, prospects in de agenda's van de salesmensen. Uh, met een conversie van, als ik het goed heb onthouden, 35%. Um, en daarvoor gebruiken jullie band. Dat is een uh, methodiek die veel in sales teams wordt gebruikt. Nou hoor ik keer weinig uh, CMO's en marketingdirecteuren over band en, en zo'n nauwe conver convergentie tussen sales en marketing. Um, denk ik wel heel erg ja, bijzonder. Ik denk ook wel dat een hoop bedrijven uh, geïnteresseerd zijn van hoe heb je dat. Ja, in Eerst misschien, waarom heb je het zo gedaan? En, en wat voor learnings heb je misschien drie learnings? Voor de luisteraars die dit ook veel eh, marketing en sales veel nauwer bij elkaar willen brengen. Ja, nou ja, weet je, wij hebben een prachtig marketingbudget. Alleen de dingen die je kan meten, zijn ook de dingen die daadwerkelijk toeleiden tot resultaat. Eh, en wat is de sponsoring met AZ-waard? Wat is een evenement waard? Eh, wij hebben op een gegeven moment gezegd, wij gaan gewoon toewerken naar andere metrics. En dat is dat het hele marketingteam, het hele commerciële team, het hele sales team, die moeten uh, het genot hebben van het feit dat iedereen pas ja. succesvol is als een klant-klant is. He, dus ik kan heel erg makkelijk uh, aan onze salesdirecteur, we hebben dus echt ook een marketingdirecteur en een salesdirecteur, ik kan heel erg makkelijk aan hem zeggen, kijk, mijn cijfers staan op groen. En uh, nou ja, succes met het halen van de omzet, dat is jouw verantwoordelijkheid. Dus we hebben gezegd, eigenlijk schuift het in elkaar. He, dus wij zijn pas gelukkig en succesvol als marketing, als sales dat is. Omdat je uiteindelijk pas kan groeien op het moment dat je nieuwe klanten hebt. En dat marketing verder gaat in de funnel om ook van klanten tevreden... en succesvolle klanten te maken, daar heeft sales uiteraard ook weer voordeel van later in het proces. Maar wat wij gewoon heel erg doen, is dat we eigenlijk gezegd hebben... we pakken een schakeltje extra in de, in de funnel. Dus heel vaak is, is marketing klaar als ze zeggen, nou ik heb hier uh, marketing qualified leads... Die zet ik in een dashboard of in een Excel en die geef ik aan sales. En die gaan lekker bellen en die gaan afspraken maken. Maar ja, dan moet je je afvragen waar is sales dan druk mee? Nou, die zijn druk bezig met administratieve klussen. Daar zijn ze ten eerste niet goed in, want daar zijn ze geen sales voor geworden. En ten tweede, ja, probeer in deze tijd maar eens gewoon consequent gewoon uh, uren per dag te bellen. En agenda afspraken te maken. Dat lukt je niet, want mensen zijn slecht bereikbaar. Dus wij hebben eigenlijk gezegd van, we gaan een commercieel team daartussen zitten. Uh, en Kijk, ik vertel het nu in vijf minuten, maar hier is hier echt een evolutie van 10, 20 jaar overheen gegaan hoor. En elke keer optimaliseren we weer een klein beetje uh, naar de tijd of naar verschillende sectoren. Dus dat is echt niet iets wat je in twee, drie maanden voor elkaar hebt. Maar op het moment dat je nou zegt: marketing draagt de leads over aan commercie. Commercie gaat die nurture en die gaan die bellen op het moment dat het uitkomt. En die mogen alleen maar een afspraak scoren op het moment dat het band gekwalificeerd is. Nou. Band staat voor budget, authority, niet een time frame. is eigenlijk een Amerikaans model wat je heel wiskundig kan gebruiken. Maar wij doen het meer op onderbuikgevoel. Dat is wel meer dingen hoe we hier doen. Cijfers zijn belangrijk, maar wel in balans met gevoel. En op een gegeven moment dat ze die, die afspraak scoren, komt dat letterlijk al in de agenda van de sales. Nou, wat kan die sales doen? Die krijgt dus eigenlijk in verhouding heel veel afspraken waar hij of zij naartoe kan gaan. Waar echt al gesproken wordt over onze software. Dus niet een bakje koffie drinken of een kennis maken, maar echt praten over... oké, okay, wat zijn jullie uitdagingen en hebben jullie al een onderzoek lopen en hoe heet het projectnaam? He, dus ook al echt de DMU in kaart brengen, waardoor die conversie zo hoog kan zijn. Nou ja, uiteindelijk is het leuk, want de mensen in het commerciële team... die leidt je op met de skills om sales ja. te worden, omdat ze al echt in contact zitten met de prospect. Marketing is happy, omdat ze weten met die dure leads, ja. wordt echt iets gedaan. He, die verdwijnen niet onder in de la. Wat denk ik bij heel veel bedrijven gebeurt. En sales is heel happy omdat die eigenlijk heel effectief hun agenda kijken en zeggen. Dus ik heb vandaag of uh, deze week weer een paar afspraken bij bedrijven die echt op zoek zijn naar nieuwe software en met mij willen praten. Nou, wat zie je dan bij ons gebeuren? Dat eigenlijk de sales weer een stukje verder gaan in de schakel. En dat zij heel veel productkennis hebben om uiteindelijk wat heel veel bij andere softwarebedrijven gebeurt. Dat op het moment dat een prospect wil kijken hoe die software eruit ziet, wordt er vaak een half consultancy team ingevlogen en bij ons doen de sales mensen dat zelf. Dus ik denk dat wij gewoon hebben nagedacht ja. over welk schakeltje moet je waar doen waar het meeste waarde heeft. En nogmaals, het is iets waar we al jarenlang mee bezig zijn. En voor ons werkt het omdat de conversies hoog zijn. Uh, de samenwerking is goed en natuurlijk knettert het wel eens tussen sales en marketing. He, want sales leeft met de dag ja. en uh, marketing zijn luchtfietsers. Natuurlijk hebben we dat ook binnen AVAS. Alleen uh, ja, in de regel gaat het gewoon supergoed. Daar zijn we heel ja. blij mee. En is dan ook de loop terug vanuit sales. Van, want jullie leveren een conversie van 35%. Nou, top. Maar je hebt dus ook 65% die toch niet uh, dan ja zegt tegen jullie product. Gaat het ook weer terug naar marketing? Ja. En op welke manier zeg maar... Um, doen jullie dat, of implementeren jullie dat weer in jullie eigen proces? Ja, nou ja, sowieso moet elke sales bij het, uh, het, het maken van de afspraken die ja. gegenereerd is. En de afloop van die afspraak moet die een score toekennen. Een 10, een 7, een 5 of een 2, zodat we ook echt kunnen zien van wat zijn nou topafspraken, Wat waren hele slechte afspraken? Die komt weer terug naar het commerciële team om daarvan te leren. Van ja, als je twee of drie van die slechte afspraken hebt gemaakt. Ja. Misschien moeten we ook eens even contact hebben over wat verwachten we nou van elkaar? En alle afspraken die niet doorgaan, die komen terug bij Team commercie in eerste instantie. Die houden dat bij. Eigenlijk kan in de workflow, we werken daarmee met onze eigen software, kan een verkoper aangeven, ik wil deze, dit traject bij mezelf houden. Ik wil hem terugzetten naar Team commercie. En dan hebben we een aantal lead, uh, lead gen activiteiten. Of hij gaat terug naar marketing en dan kan hij weer mee in eigenlijk de contentmachine machine. Om, uh, om die lead uh, op te warmen. Ja, oké, okay, helder. Dus het is echt een, uh, ja, een, uh, een goed uh, huwelijk zeg maar, tussen marketing en sales bij jullie. Kan altijd beter, ja. maar we zijn daar zeker heel tevreden over. Ja, ja. ja dus dan is het eigenlijk, ik, ben ook wel, ik wil even wat meer weten over je team, zeg maar. Want je hebt tien uh, nou ja, dus mensen die echt alleen in marketing zitten, vijftien zeg maar, in het commerciële team, wat eigenlijk een soort van crossfunctie is tussen marketing en sales, als ik het goed begrijp. Klopt. Ja. Ja. En ook eigenlijk een soort inside sales, ja. verkoop-binnendienst kan je het ook noemen. Ja, helder. Ja. En, dan... en tegelijkertijd ook een academy voor jonge sales om mensen uit de markt te halen, ze op te leiden en ze door te laten ontwikkelen naar onze salesafdeling. Ja, slim, slim. Ja, dus je dit dan echt op propositie, denken, schrijven en, en dat eerste stapje zeg maar in de, in de ja. funnel uh, helder te krijgen. Ja. ja. Hey, en, en voor de rest van je marketingteam, team, hè? want je doet dus inderdaad veel events met ook een heel stukje. Uh, onderwater uh, uh, yeah, uh, prospecting, om te zorgen dat, nou ja, dat diner uh, een voorafje en een, uh, en een mooi dessert heeft. Um, maar vertel eens eventjes meer in marketing lingo, wat voor een, uh, competenties je in je, in je team uh, hebt. nou Eigenlijk hebben wij grofweg drie disciplines binnen marketing. Dat is uh, nieuw business, uiteraard, hè, want ja, dat is het team wat heel erg samenhangt met commercie en ook met sales. Ja. Dat is uh, onderverdeeld in sectoren, bijvoorbeeld uh, MKB of non-profit of uh, HRM payroll, wat bij ons een grote markt is. Ja. En natuurlijk ook nog onderverdeeld in een aantal specifieke sectoren, bouw, flex. Dan heb ik eigenlijk een, een evenemententeam. Want, hè, want je moet het eigenlijk zo zien, wij hebben geen evenementmanager bij AFAS nee. zitten, maar een marketingmanager evenementen. Ja. Die dus evenementen als middel ziet om doelstellingen te bereiken. Ja. Dat kunnen doelstellingen op nieuw business zijn of op medewerkers recruitment of op klantsucces. Mm -hmm. En dan hebben we twee mensen die zijn echt dag in dag uit bezig met klantsucces. Dus oké, okay, dan hebben we met z'n allen zo'n nieuwe klant. Mm -hmm. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die heel veel aandacht krijgt, heel veel liefde krijgt, dat we goed communiceren? Nou ja, Dan moet je denken aan evenementen, webinars, de nieuwsbrief, uh, themapagina's. Eh, dus uiteindelijk hebben we op een gegeven moment ook gezegd vanaf 2015, dat is best gek als marketing stopt bij het feit dat we een klant hebben. Ja. Terwijl het allerbelangrijkste moment, die klant is dan klant en zegt... oké, okay, nu wil ik ambassadeur werden, worden... hadden wij eigenlijk geen resources ter beschikking vanuit marketing. Mm. Nou ja, dat is ook sinds 2015 is dat doorontwikkeld en doorgegroeid. En dan heb je eigenlijk grofweg die drie smaken binnen het marketingteam. Uh, uh, en die zijn eigenlijk allemaal bezig met, met de middelenmix zoals die bestaat. Hè? Online, uh, maar ook uh, live events natuurlijk. En het grote verschil met heel veel andere marketingafdelingen is dat, dat ik vaak zie dat die heel erg gefocust zijn op of online, mm -hmm. of dat er een evenement iemand rondloopt, mm -hmm. maar die ziet evenementen als doel ja. en niet als middel. Ja. En wij proberen, natuurlijk is dat bij ons ook wel, uh, speelt het af en toe, maar wij doen evenementen vanuit marketing om daar marketingdoelstellingen mee in te lossen. Ja, helder, helder. Dus dan is het niet zozeer het middel zelf, maar gewoon de doelstelling die voorop staat en... Uh... Pot. Ja, ja. Nee, en uh, werk je ook met agencies? Nee, eigenlijk niet. We huren ze wel eens in. We hebben bijvoorbeeld laatst een prachtige tv-commercial TV voor het eerst gedaan. Nou ja, dat kan je niet zelf. Dus We hebben wel een bedrijf ingehuurd die ons heeft geholpen met de, de, de video-shoot... en de montage en dat ja. soort dingen. Maar in principe geen agency uh, die onze inkoop doet of die onze uh, mediabestedingen doet. We hebben wel een PR-bedrijf of bureau waar we mee samenwerken, maar dat zijn ze eigenlijk ja. allemaal. En wij zeggen niet van nou dat komt er nooit in of niet in, maar dat moet echt wel toegevoegde waarde hebben voor een bepaald project. Ja. Eigenlijk zijn wij dusdanig georganiseerd uh, dat wij allemaal breed georiënteerde marketing professionals hebben, die meer als een soort projectmanager heel veel ballen in de lucht ja. houden. Nou, en als blijkt dat dat jij voor een van jouw projecten of campagnes een externe inhuur nodig hebt... Nou, dan, dan gaan we dat eens bekijken. Ja. En dan is altijd de discussie, kunnen we het zelf beter? Moeten we het outsourcen? Hebben we daar dan een vaste partner voor? voor? Nou ja, hebben, ja, je kan denken aan, aan, aan content schrijven, hebben we ook een partij ja. voor. Maar dat zijn ook wel vaak campagne uh, gebaseerde beslissingen die je ja. doet. Ja. En als je dan, uh, heeft, dit is een trend uh, die, uh, die we vaker bespreken, ook in Hello Masters, hè, in en Bijvoorbeeld bij Albert Heijn, heeft een hele studio uh, geinhouden uh, met iets van 80 man. Inderdaad ook een afhankelijkheid. Ja. Leuke podcast vond ik oh, dat. Nou, tof. Dank je. Ja, Vanessa zegt top. En... Um, ja, dan heb je dus gewoon uh, uh, ja, een enorme verandering. Maar ja, als je ook ziet wat ze allemaal produceren iedere week, dan uh, is dat natuurlijk ook uh, ja, echt een grote studio. En begrijp ik ook wel dat je die doorlooptijd zo kort mogelijk wil houden. Uh, dus er zitten veel voordelen aan om dat te insourcen. Uh, maar aan de andere kant zie je ook wel bij betaalde organisaties dat ja, nou een, ja, een jaar of twee of drie toch een beetje een soort van. Ja, um, de energie is er soms een beetje uit, of de vernieuwing of de inspiratie. Weet je, dat je toch heel erg intern gericht gaat worden met zo'n in-house agency uh, ja. of inhouse team. Uh, hoe kijk je er zelf naar? Hoe hou je zeg maar toch die, die frisse blik van buiten naar binnen? En uh, hoe krijg je toch dat innovatie en dat, uh, dat, dat breder denken ook in je bestaande ja. team? Ja. Nou ja, bij alles wat wij doen, werken we eigenlijk van binnen uit. Hè? Dus cultuur staat bij ons op ja. één. Dan komt er een hele tijd niks, dan heb je identiteit en merk. Maar echt cultuur, cultuur, cultuur. Je begon met, uh, met ja, het, het dank daarvoor het vermelden van die mooie prijzen die we hebben gewonnen. Ja. En daar zijn we heel dankbaar voor en trots op. En dat heeft allemaal met internal branding te maken. Hè? Dus uiteindelijk hebben wij gezegd, Avers is een familiebedrijf. We zitten in Leusden. We maken software niet het meest sexy product van de wereld. Dus het allerbelangrijkste is de samenhang tussen de mensen en die cultuur. En daar gaan we allerlei dingen op bouwen. Ja. Dus we zeggen altijd, alles komt van binnenuit. En als je... Als je dat doortrekt in alles wat je doet, kom je al heel snel uit van joh, we zijn lekker eigenwijs en eigenzinnig. Ja. En we gaan het gewoon eens proberen of het zelf kan. En het ten tweede is, uh, is ja, dat verandering is hier die const, constant aanwezig. Dus ik ben niet zo bang op verslapping. Je moet wel op de juiste momenten eens even uh, buiten je eigen bubbel treden. Met klanten spreken, met andere stakeholders spreken, naar evenementen gaan, webinars volgen, podcasten luisteren, met jou overleggen. Ja naar een nieuwe Marketingdag gaan waardoor je weer geïnspireerd raakt... en het dan ook echt effectief inzetten. Ja. Dus ik, ik vind om die scherpte en die frisheid in je organisatie te ja. houden... dat kan je doen door een externe partij in te huren. Het is ook een soort van discipline die je jezelf ja. oplegt. En het past helemaal bij wie we zijn. Dus... Ik, ik zie daar niet de grote uitdaging. Natuurlijk zijn er wel elementen waarvan je zegt, nou, dat moeten we nu echt eens even gaan aanpakken. Laten we eens een keer met een externe partij gaan ja. praten. Hoe, hoe die ja. dat zien. Tuurlijk gebeurt ja. dat. Ja. Hey, en die cultuur hè, waar jullie zo bekend om zijn en die je ook met zoveel passie bespreekt. Noem eens wat, wat kernwaarden van die cultuur. He, als je, volgens mij krijgen jullie best wel veel sollicitanten. Ik, ik las volgens mij iets dat jullie zo'n van 1300 uh, sollicitanten per jaar krijgen, waarvan uh, voor 80 functies. Dus... Uh, dat, dat zegt ook ja. wel wat, denk ik, over de aantrekkelijkheid van jullie als werkgever. Uh, waar, door welke lens, zeg maar, uh, reviewen jullie uh, de kandidaten? Wat, wat zijn de merkwaarden die, die je heel graag terug wil zien, uh, gespiegeld zien in, uh, in de mensen die bij jullie werken? Ja. ja, we hebben twee jaar geleden een onderzoek gedaan onder de medewerkers. Hè, van, nou ja, als je AFAS nou zou beschrijven, welke woorden komen dan naar boven en natuurlijk nog veel meer andere vragen. En daar zaten eigenlijk gewoon vier dominante woorden in. En toen zeiden we, nou, als we dan avonds moeten beschrijven in een soort van kompas, dan zijn dit vier woorden. En dat is gek, doen, vertrouwen en familie. En eigenlijk die vier kwadranten betekent wie we zijn, wat we doen, zowel naar binnenuit als naar buitenuit. Ik denk dat wij een bedrijf zijn die, die ja, niet een grote grens heeft, of een, of een, of een, een magische grens tussen binnen en buiten. He, kom hier binnenlopen, kom kijken, kom ontdekken en dan zul je zien dat we eigenlijk net zoveel informatie geven aan onze klanten en potentiële klanten als aan onze medewerkers. Dus ja, de, de grens tussen wat, wat echt is voor intern en extern is steeds meer aan het vervagen, waardoor er eigenlijk hopelijk één beeld ontstaat van AFAS, zowel een leuk bedrijf om klant van te worden als een leuk bedrijf om, om voor ja. te werken. En, en we zien heel erg, he, meer dan 25% van alle nieuwe medewerkers komt via een medewerker die nog geen half jaar ja. in dienst is. Nou, dus dat stukje ambassadeurschap van het merk of van het werkbedrijf AFAS. Ja, dat is iets wat we, wat we, waar we heel erg trots op zijn. Omdat kennelijk we een dusdanig leuk bedrijf zijn dat ja, medewerkers dat eigenlijk in hun eigen omgeving rondbezuinen of naar hun studiegenoten ja. of vrienden. En dat dat ook zorgt voor een constante aanwas aan, ja, aan nieuwe top. collega's. Ja, helemaal super. En die cultuur is, is, is ook wel vrij, uh, ja, echt heel Nederlands, hè? denk ik. Ook met, uh, nou ja, je had het net over bitterballen, maar ook een heel lokale sponsorship. Um, is er ook ruimte zeg maar, om dit model toe te passen in andere landen? Uh, waarbij je dan bijvoorbeeld, stel je gaat naar Duitsland en je, en je doet het op die manier, maar dan in de Duitse cultuur, praten jullie daarover? Praat jullie daarover? Ja. Of... Nou, dat speelt nog niet. We hebben wel een vestiging ja? in België. en Daar zit uh, wel een Nederlandse directeur op. Alhoewel, hij komt uit Zeeland, dus zo'n Nederlands is die ook nog niet. Daar moeten we ja. altijd heel erg om lachen. Maar het is echt een Vlaams bedrijf met Nederlandse invloeden. Maar wel, we zeggen dan ook, je moet ook echt je eigen broek ophouden. Dus Nederland en Vlaanderen, volgens mij is er geen groter verschil dan dat. De grootste fout die je kan maken is, ik kopieer mijn Nederlands succes naar Vlaanderen en dat gaat werken. Nee. Dat is niet zo, dat hebben wij ook aan de ja. lijve ondervonden. Dus ik denk dat je een aantal normen, die kernwaarden mee moet geven. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe communiceren we naar buiten? Positief, actief, op een leuke manier, dat moet je, ja. dat moet je borgen. Alleen, ja, je moet ook ruimte laten voor, voor het individuele land. Wij hebben extreem het geluk. Dat wij buiten een vestiging op de Antillen en in België gewoon echt een lekker Nederlands bedrijf zijn. Waar wel echt iedereen welkom is. Uh, hè, dus diversiteit en inclusie zijn we ook heel erg mee bezig. En uh, nou ja, de, de verhouding mannen, vrouwen, leeftijden, achtergrond, geloven. Dat is echt iets waarin je merkt dat dat de cultuur verrijkt. En daar uh -huh. ben je nooit mee klaar. Dus ja, wij juichen dat ook heel erg toe dat we daar ook de versnelling in pakken. Net zoals heel veel andere mooie bedrijven. En dat, dat, daar moet je, je denk ik ook je communicatie op aanpassen. Dus die cultuur is niet ingekaderd inge van dit is het. Die cultuur is levendig en die verandert net zo hard ja, mee met helder. onszelf. Hey, ik wil nog even met jou praten over innovatie. Um, je hebt, vooral binnen het marketingvak heb je zoveel ja, kanalen die continu veranderen. Ook formats binnen die kanalen. Um, hoe, hoe, zeg maar, hoe anticipeer je daar met je team op? Is er, is er ruimte om te experimenteren? Want ik kan me ook wel voorstellen dat jullie gewoon een hele drukke marketingagenda al hebben? Um, en, en zo ja, het is misschien wel leuk om het even uh, ja, toe te lichten aan de hand van een concreet voorbeeld. Met een bijvoorbeeld een recent experiment wat jullie hebben gedraaid. Nou ja, dat grote experiment was in september 2018, hè? dus alle paid advertising een maand stil. Yeah. Dat was natuurlijk best spannend. Maar wij proberen, en dat is de afgelopen tijd niet heel goed gelukt, om ongeveer een middag/slash een dag in de week wil ik eigenlijk dat mijn marketeers naar buiten kijken, poten op tafel, naar klanten toe, naar evenementen toe, aanspoelen, in verbinding zijn met de rest van de organisatie, nadenken over uh, wat komt er op ons af? Welke thema's worden belangrijk? Wat speelt er in onze doelgroepen? Hoe gaan we dat vertalen naar onze mm -hmm. marketingactiviteiten? Hè, want een onderdeel van marketing is servicegericht. Hè? Wij helpen de ja. rest van de organisatie. En een, onderde een, een onderdeel, en die term kom je ook vaak voorbij, dan zit je in de driver's seat en dan moet je richting geven. En dan moet je eigenlijk dingen waar de, waar de gemiddelde collega nog niet mee bezig is, moet je signaleren en al langzaam proberen voor te sorteren ja. op het nieuwe normaal. En dan heb ik het niet over het nieuwe normaal van corona, maar over, nou ja, kijk naar de ontwikkeling van, van online en digitalisering, hoe ja. snel dat is gegaan. Nou ja, daar heb je als marketing vind ik een taking om dat te signaleren, om dat bespreekbaar te maken, daar de, de, de learnings uit te pakken en dat te embedden in alle activiteiten, maar wel in ja. de hele organisatie. En dus niet van, hè, marketing is in de driver's seat. Dus wij snappen wat er speelt en wij hebben ja. het in onze botten zitten. Maar de rest van de organisatie gaat nog gewoon door met hoe ze het altijd deden. Omdat die urgentie door ja. ons niet goed is neergezet. Dus ik vind het belangrijkste is tijd maken om, om inderdaad naar buiten te kijken. Uh, te mijmeren noemen we dat ook wel eens. Hè, of aanspoelen, dat, dat klinkt natuurlijk heel erg... Tegen draads, maar ja, je moet de tijd nemen om, om, om gewoon eens naar buiten te kijken en zien wat speelt er nou buiten bij onze klanten, bij onze stakeholders, bij onze partners, bij thematieken. Nou ja, Kijk, wat speelt er in een ziekenhuis nu? Als je kijkt naar, naar, naar, naar de hele transitie die niet alleen in de zorg, maar ook in de administratie heeft plaatsgevonden. En hoe gaan we dat vertalen naar onze producten en dienstverlening? Nou ja, en op die manier er ook in verbinding staan met alle collega's om dat verhaal te mogen bespreken. Dus juist heel erg weer vanuit de menskant uh, ja, ja, dingen helder. op de agenda zetten. Hey, en, um, kun je ook nog iets delen over een experiment of iets wat je hebt geprobeerd de afgelopen tijd, wat gewoon niet tot een succes is geleid, wat je gehoopt had? Uh, ja, zeker. Ja. Uh, nou ja, wij hadden natuurlijk heel erg gehoopt dat in het afgelopen jaar dat we meer hadden kunnen doen met onze sponsorships. He, AZ is door blijven voetballen, maar we konden niet naar het stadion. Avals Live stond stil, het Avalzekerheid stond stil. En dan merk je toch wel, en daarom hebben we bijvoorbeeld ook op een gegeven moment de keuze gemaakt om uh, op tv te kruipen. Uh, en dat heeft wonderbaarlijk goed ge geholpen. Dus eigenlijk vanuit de urgentie dat we de grootste uithangborden van Avals tijdelijk even gesloten waren, hebben we wel gezegd van ja, we willen niet dat het merk afdrijft. We weten ook niet of dat gebeurt, maar we waren minder zichtbaar. Uh, alleen dat was dus een externe prikkel, terwijl als je eigenlijk uh, ja, on top of je game had moeten zitten, dan had je wellicht al eerder aangegeven van tv ja. had in de mix gekund ja, of in de mix gemoeten. Het tweede is wat we een podcastserie serie gemaakt en we dachten, nou, uh, er, is, er zijn zoveel podcasts. En, nou ja, ik ben geïnspireerd door die van jou, ik luister zelf ook behoorlijk wat. Heerlijk thuis hoor, dat je gewoon uh, in de bossen loopt en dat je nou, een collega belt of een wandeling maakt of een podcast luistert. Nou, dat, dat is echt wel echt, vind, vind ik, een van de mooie dingen van het afgelopen jaar dat dat soort dingen ook tot het werkgebied ja. zijn uh, toegetreden. Maar wij dachten, ja, zoveel podcasts, hoe gaan we ons onderscheiden? Toen hadden we met BNR hadden we eigenlijk een soort uh, debiteuren-crediteuren-achtige podcast gemaakt mm -hmm. hè, van humor op kantoor, maar dan leuk. Nou, dat was helemaal niet leuk. Dus daar hebben we na twee edities hebben we echt letterlijk de stekken uitgetrokken en zeiden van, nou, ik weet niet wie dit verzonnen had. maar ja, dat was uiteindelijk natuurlijk ook mijn oh, verantwoordelijkheid. En, uh, we, niet, ja. we hebben er hard om gelachen, maar we hebben ook gezegd, het is wel heel moeilijk om een totale productie die al helemaal opgenomen was, om daar van te zeggen na twee edities, dit gaat ook niet worden, het wordt ook niet meer beter, we nemen ons verlies, we gaan op een andere manier verder. En, uh, nou ja. Nu lachen we erom en toen stonden we Oh, wauw. De oh, dank voor het delen. Dat is, dat is echt uh, big of you. Als je dat, uh, ja, dus inderdaad, een hoop mensen stappen overal in met het idee van: oh ja, dat kunnen we ook wel doen. Maar het moet echt wel bij je merk passen. Ja, en humor is altijd lastig. Hè? Het is een hit of een, een mis. Ja. Maar ja, ook wel goed. Nou, ik heb me toch laten verleiden van: ja, we moeten toch ja. iets meer doen met podcast. En toen dacht ik: ja, je hebt gelijk. Maar achteraf gezien was de, had je gewoon de magische ja. vraag moeten stellen vanuit marketing. Ja. Wat is het doel? En als er geen duidelijk doel is, ja, dan ja. moet je, je vragen van dus is je. het leuk? En uh, weet je wel, dan mag je nog steeds zeggen ja. er is geen doel, maar het is heel erg gaaf. Dan doen we het alsnog. Maar ja, nu was het toch te veel meegezogen in de, in de trends van de podcast. Ja, en shiny object syndrome gescheiden. een beetje. Ja, nou goed, we hebben Zo. al onze pet peeves. Ja. Hey, en um, nou, je vertelde al dat je inderdaad graag uh, jezelf laat inspireren door, door podcasts. Um, maar hè, er zijn andere middelen die je ook kan doen, zoals een uh, Google boek lezen of uh, iets op YouTube bekijken of een online cursus. Um, ja. Heb je een tip uh, voor uh, de ambitieuze marketeer, uh, wat je recentelijk misschien gelezen hebt, waarvan je denkt, nou dat is echt zo top uh, of hoort, uh, waarvan je denkt, dat wil ik heel graag uh, uh, delen. Ja. Nou ja, ik, ik hou van lezen veel, veel marketingboeken, maar ook juist boeken die daar iets verder van afstaan. Ja. Ik vind Skin in the Game op dit moment is een van ja. de boeken die mij het meest inspireert. En met name ook de vertaling van wat betekent dat, meestal wel richting de millennials. Hè? Van oké, okay, je wil de hele wereld veranderen, maar hoeveel pijn doet het jou zelf op het moment dat ja. je voor die troepen staat. Dus daar zitten wel een aantal hele ja. meta mooie metaforen in. En uh, ik kijk heel erg uit naar het boek van Mark Tuitert. Komt op mm -hmm. 6 juli op de markt, Drive. Ik ben heel erg fan van zijn Stoïcijnse denken. En uh, probeer daar zelf ook in mijn leven veel van toe te passen. Van ja, je kunt je over een heleboel dingen druk maken. Maar maak je nou alleen maar druk over die dingen waar je rechtstreeks invloed yeah. op hebt. Dat scheelt een hoop zorgen. En dat zorgt er ook voor dat je echt ja, zonder gêne kan zeggen. Nou weet je, dit ik, laat, dat leg ik naast me neer. Ook ik kan de wereldproblematiek yeah. van corona niet oplossen. Natuurlijk vind je er wat van en is het heel erg erg, zeker als het mensen heeft geraakt. Maar ja, wil je effectief blijven, dan moet je ook wel focus houden. En uh, nou ja, 6 juli, als het goed is, komt het boek op de markt en kijk ernaar uit. Nou, super zeg. Nou, dank je. Dat zijn uh, mooie, mooie boeken om te lezen uh, tijdens de zomer. Uh, voor wat meer inspiratie. Um, ja, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken, uh, Martijn. Voor een uh, mooi kijkje in de keuken bij AVOS. Uh, bij jouw carrière. Uh, en ook vooral uh, nou ja, hoe je zeg maar op een, uh, op een hele. Ja, het klonk bij mij over als een organische manier, toch dat marketing het veel bij elkaar heb gebracht. Maar ja, daar wel heel doordacht over heb gekeken. Van, ja, het zijn niet alleen maar aan de buitenkant de flesje events en uh, uh, de sign up de zelfs van een podcast. Maar daarachter zit een heel systeem. Wat vooral, denk ik, organisatorisch uh, heel mooi geïmplementeerd is dus in een cultuur die uh, ja, heel onderscheidend is. Dus uh, ja, dank daarvoor. Uh, dank je wel. Ja. En een geweldig marketingteam, hè? Uiteraard, dat helpt, uh, helpt natuurlijk ook een hoop. Maar ik denk ook vooral de rol van marketing in centraal in zo'n organisatie, dat dat gewoon heel belangrijk is. En ja. uh, soms zie je nog wel eens dat, nou ja, daar uh, op, op directie niveau, soms wat, wat onduidelijkheid is, wat nou precies de rol van marketing hoeft niet genoeg de middelen krijgt of het mandaat. Uh, maar ja. ik denk vooral wat ik vandaag van jou heb mogen leren is, ja toch de connectie met... Nou ja, met je, hoe je product wordt ontwikkeld, hoe je met de marketingafdeling samenwerkt. En dat je eigenlijk met elkaar gewoon een heel uh, ja, goed op elkaar aangepaste model hebt gebouwd. Uh, waardoor uh, nou ja, de een uh, alleen maar beter wordt met de ander. Zo is het. Ja, Super, ja. Nou, dankjewel. Dankjewel. Wil je graag meer marketingkanalen inzetten, maar heb je niet de kennis in huis? Hello Maas heeft een nieuwe oplossing, het Flex Team.